Hoi, ik ben Renske van der Meer, een van de longartsen met aandachtsgebied cystic fibrose. Wij zijn een van de zeven centra in Nederland waar wij deze ziekte mogen behandelen. Um, en dit is een ziektebeeld wat niet alleen over de longen gaat, maar het gehele lichaam betreft. En ook met name de psyche. Dus je kunt hier eigenlijk op de longgeneeskunde in de volle breedte uh, je hierop leren.